Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreken we een paar moeilijke vragen uit de examenopgave hypotheekrente in Hooglands. Hij is uit 2017 tijdvak 1 en het is opgave 4. En Hij sluit aan bij domein A, de algemene vaardigheden, domein G, risico en informatie en domein I, over goede tijden, slechte tijden. Laten we maar snel beginnen. We kijken dus naar de moeilijke vragen die dus over het algemeen slecht gemaakt zijn. Dat is onder andere vraag 15. En wat daar vooral moeilijk in is, is dat er gevraagd wordt naar de procentpunt. Um, uh, dus hoeveel procentpunt de reële rente van een standaard hypothecaire lening met een looptijd van 5 jaar in Hoogland over 2013 hoger is dan in Laagland. Dus het gaat om een procentpunt verschil. We moeten dus in procentpunten uitdrukken en het gaat om de reële rente. Nou, hier zien we staan die uh, 5 jaar hypotheek. De rentes die we in die rij zien staan, die 4% en die 2% zijn de nominale rentes, dus uh, niet de reële rente. Dus we moeten ook iets doen nog met de inflatie en dat kunnen we halen uit tabel 2. Dus die informatie moeten we combineren om deze vraag te beantwoorden. Zometeen later in deze video ga ik daar dieper op in. Andere moeilijke vraag is deze, uh, stelling B, de renteverschillen tussen beide landen uh, ook in belangrijke mate kunnen worden verklaard... ...doordat de hypotheekrente in Hoogland aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en in Laagland niet. Verklaar opmerking B van de commissie en dat moeten we dus doen, waarbij we dus eigenlijk aan de ene kant dus, uh, moeten weten... ...wat de hypotheekrente, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente doet voor de inkomstenbelasting... En aan de andere kant moeten we dus gaan bepalen wat die aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor invloed heeft op de rente. En het feit dat er twee keer het woord rente in staat, maakt dit ook geen makkelijke vraag. En zometeen leg ik dat dus verder uit. Bij opgave 4 gaan we kijken naar de markt van hypotheken in twee landen, Hoogland en Lagerland. Um, en in Hoogland is de hypotheekrente al lange tijd beduidend hoger dan in Laagland. Uh, dat heeft onder andere te maken met beperkingen in het kapitaalverkeer tussen beide landen. Met andere woorden, kapitaal kan niet makkelijk van het ene land naar het andere land gaan. Daar zijn grenzen aangesteld. Een commissie van de landelijke vereniging van huiseigenaren in Hoogland analyseert in een rapport de mogelijke oorzaken van de renteverschillen. Gegevens over rente en prijsontwikkelingen staan vermeld in tabel 1 en 2. In tabel 1 zien we staan de rente van een standaard hypothecaire lening van 150.000 euro. En het valt duidelijk op, we zien hier staan de looptijd van de hypothecaire lening. En we zien duidelijk dat de hypotheekrente in hoger land aanzienlijk hoger is dan in laag land. Verder zien we in tabel 2 de CPI staan met 2010 als basisjaar. En dan hebben we de CPI in december 2012 en in december 2013. Eerste vraag, Bereken op basis van de tabellen 1 en 2 hoeveel procentpunt de reële rente van de standaard hypothecaire lening met een looptijd van 5 jaar in Hoogland over 2013 hoger is dan in Laagland. Geef een berekening in 2 decimalen nauwkeurig. Dus we moeten de reële rente berekenen van een hypothecaire lening met een looptijd van 5 jaar. De nominale rente is 4% in hoogland en 2% in laagland. Maar het gaat dus om de reële rente. Nou, de reële rente is met andere woorden de rente, de nominale rente, maar dan rekening gehouden met de inflatie. Dus we moeten ook nog even kijken naar wat de inflatie is geweest in 2013. De inflatie kunnen we bepalen aan de hand van de CPI's. De CPI van 2012, december en 2013. Als we hier tussen de procentuele verandering uitrekenen, weten we wat er met de inflatie in 2013 is gebeurd in Hoogland. Datzelfde kunnen we doen met deze twee CPI's. Als we daar de procentuele verandering tussen uitrekenen, weten we de inflatie in Laagland in 2013. En dan gebruiken we NIC gedeeld de pik, maar 100 is RIC en dan kunnen we uitrekenen wat de reële rente is. Dat doen ze hier ook in de uitwerkingen. Ik laat het je even zien. Als eerste gaan ze na. De CPI in Hoogland Die is gestegen met 2,7. Want die ging van 103 naar 105,7. Dus dat is een 2,7 stijging ten opzichte van 103. Wat ze eigenlijk doen hier is nieuw min oud gedeeld door oud maal 100. Dus de inflatie in Hoogland was 2,62%. In Laagland... 1,34 procent. Uh, sorry. Uh, de inflatie was in Laagland 1,61 procent. En hier doen ze dus um, voor Hoogland NIK. Want de nominale rente was 4 procent. Dus zo komen ze hier aan die 104. Pik is die 102,62. Vanwege die 2,62 procent inflatie keer 100. Dan kom je erop uit dat... De reële rente in Hoogland 1,34% is. In Laagland berekenen ze eerst de inflatie met behulp van die indexcijfers van 102,4 en 104,05. Dus de stijging is 1,65. Delen we door de oude waarde, dan is de inflatie in Laagland 1,61%. En dan delen ze hier NIK. De rente in Laagland was 2%, procent, dus dit is 102%. Is 101,61 keer 100, 100% eraf, dan zien we dat de reële rente in laagland 0,38% is. En dan halen we deze van elkaar af en dan zien we dus dat de rente in hoogland, de reële rente in hoogland 0,96% punt hoger ligt. Dus onthouden heb je indexcijfers. Prijsindexcijfers en heb je de inflatie nodig, dan moet je daar de procentuele verandering tussen uitrekenen. En verder, die formule NIK gedeeld de pik maar 100 is RIK, altijd alleen maar indexcijfers invullen. Dit was de eerste vraag van opgave 4. Gaan we naar de volgende vraag. Um, introducerende tekst. De commissie merkt in het rapport op dat de geconstateerde hypotheekrenteverschillen tussen hoogland en laagland kunnen verklaard kunnen worden door de inflatieverschillen... maar ook eh, op een andere manier kunnen worden verklaard... namelijk doordat in Hoogland de hypotheekrente aftrekbaar is... van de inkomstenbelasting en in Laagland niet. En nou moeten we die opmerking B gaan verklaren. Nou, daar zijn meerdere verklaringen voor mogelijk. Een verklaring die kan worden gegeven is het volgende omdat in Hoogland die hypotheekrente aftrekbaar zijn, zijn de netto-rentelasten dus lager dan in Laagland. Als de netto-lasten lager zijn, dan betekent het dus dat meer mensen in Hoogland een hypothecaire lening aangaan en daardoor neemt de vraag op de markt voor hypotheken toe. En je weet dat als de vraag naar een product toeneemt, dan neemt de prijs toe en de prijs van een hypotheek of de prijs van een lening is de rente. Dus daardoor, door die toegenomen vraag, gaan de rentepercentages in Hoogland meer stijgen dan in Laagland. Dat is een verklaring die je kan geven, dus door middel van toename van de vraag. Een andere verklaring is dat door het feit dat die hypotheekrenteaftrek in Hoogland aftrekbaar is... Dat de betalingsbereidheid van de mensen in Hoogland voor een hypothecaire lening hoger komt te liggen. En ze zijn bereid meer voor een hypothecaire lening bruto te betalen. Omdat ze een gedeelte kunnen aftrekken. Dus ze netto alsnog lager uitkomen qua kosten. Dus dat die betalingsbereidheid toeneemt en dat de banken daarop inspelen door de hypotheekrente te verhogen. Uh, wil je nou uh, extra uitleg... Dan raad ik je aan om de video te kijken over procenten en procentpunten. Dat kan je doen door deze QR-code te scannen. En je kan dit nog eens extra oefening, oefenen met de examenopgave omkeerregeling op de schop. Top dat je deze video bekeken hebt. Wil je meer hulp bij economie, dan kan je even mijn website bezoeken. Of natuurlijk mijn YouTube kanaal of mijn Instagram. Succes en uh, tot later!